Ik ben Ruben Pater, ik ben ontwerper. Uh, en als uh, aantal stories uh, maak ik eigenlijk werk tussen journalistiek en ontwerp. En ik ben Hans de Zwart, directeur van Bitser Freedom, een stichting die opkomt voor privacy en vrijheid van meningsuiting in de digitale wereld. We hebben een poster serie gemaakt die eigenlijk uh, een beetje kijkt naar wat mensen al weten over social media. Uh, maar ook de andere kant van het verhaal laat zien. En dat is eigenlijk een verhaal, denk ik, wat we niet vaak genoeg associëren met de media die we eigenlijk zoveel gebruiken dat het eigenlijk dichter bij ons staat dan vaak de fysieke wereld. Uh, voor mij gaat die campagne heel erg over dat mensen gewoon bewuster omgaan met social media. Uh, nou ja, goed, Hans zit, zit niet op Facebook, ik zit wel op Facebook. Uh, ik kies er dan wel voor om, om geen foto's van mezelf te delen, zeg maar. En te zorgen dat ik niet getagd word in foto's en dat ik niet mijn eigen naam gebruik. En dat werkt toch al best goed, want je kan mij ook niet vinden op Facebook. Um, ook al weet je wel hoe ik heet of waar ik woon of dat soort dingen. Maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat al die data niet al uh, door Facebook, door je vrienden wordt gegenereerd. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we heel erg een onderscheid maken tussen uh, ons, uh, dat, dat wie we zelf zijn en wat we voelen, wat we meemaken en onze verhalen eigenlijk van ons leven. Dat dat niet, dat dat niet echt in je voordeel werkt om die gewoon te delen op Facebook. En dat je Facebook niet moet zien of Twitter of uh, LinkedIn moet zien als een fotoalbum. Maar het is gewoon een bedrijf en die, die, die verdienen gewoon geld met jouw verhalen en met jouw data en je weet ook niet wat daarmee gaat gebeuren en de manier hoe dat tot nu toe gegaan is, biedt ook niet echt veel hoop. Uh, dus, ik, dus ik hoop dat dat betreft wel echt dat mensen, behalve dat ze ook zichzelf beter beveiligen digitaal, dat ze ook op social media, kijk als iedereen op een gegeven moment niet moet meer zijn eigen naam gebruikt op Facebook, en als we het al, al, al, liefst natuurlijk nog dat we er allemaal van afgaan, maar als we niet onze eigen namen gebruiken, als we niemand meer taggen en geen foto's meer delen, dan houdt het platform gewoon op. Dus we hebben dat gewoon zelf in de hand. Wat ik denk dat mensen zouden kunnen doen, is um, uh, heel veel bewuster zijn in de technologiekeuzes die je maakt. Dus ik vind het voorbeeld dat Ruben geeft, waarin hij zegt: Ik zit wel op Facebook, maar ik heb een aantal soort van. ...keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat ik me daar comfortabeler voel. Hij is er heel bewust mee bezig geweest en heeft hele bewuste keuzes gemaakt. En wat mij altijd opvalt is dat de meeste mensen... Uh, uh, ...geen bewuste keuzes maken, maar de technologie accepteren zoals die is. Dus uh, als jij een nieuwe fotocamera koopt... Dan laat je alle instellingen staan zoals ze al stonden uh, vanaf het begin. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor LinkedIn, voor Facebook. Zoals wat je moet doen is een soort van heel bewust de hele kijken wat is de rol van dit stukje technologie in mijn leven. Wat krijg ik ervoor? Wat geef ik ervoor weg? Hoe werkt dit? Um, wat voor dingen veranderen hierdoor? Etcetera. En dus het gaat om een soort van veel bewuster daarnaar kijken. Um, bijna zoals je. Zoals je, wat mij betreft, een huis koopt of een, je werk kiest. Ja? Daar maak je hele bewuste keuzes in, omdat die veel invloed hebben op hoe je je voelt en, uh, en wat je wel of niet voor elkaar krijgt. En hetzelfde geldt. Het geldt, geldt eigenlijk voor de technologie die je gebruikt. Ja, als, uh, als mensen zegt, zeggen tegen mij, uh, ik heb niks te verbergen, uh, dan, dan moet ik altijd denken aan de statements die Jacob Applebaan, uh, een van de mensen die uh, ook werkt met de uh, leaks van Snowden. Uh, ook altijd zegt, en begint, uiteindelijk komt hij ook terecht bij het punt dat het gewoon een uh, mensenrecht is. Dus gewoon jouw eigen omgeving gewoon uh, bewaren. Net als dat jij niet wil, hè, dat uh, je zou ook niet in een glazen huis willen wonen zonder gordijnen, dat wil niemand. Uh, je wil ook uh, niet dat elke overheidsinstantie, dat al jouw buren, alle mensen die je kent, jouw telefoonnummers hebben, jouw adres precies weten. Wat voor werk je doet, hoeveel je verdient. Dat is gewoon een mensenrecht. Dus uh, en ik denk dat we dat uh, uit het oog verliezen omdat wij uh, zo gewend zijn om vertrouwen te hebben in onze overheid. Dat we eigenlijk er niet van uitgaan dat dat, dat, dat dat vertrouwen geschonden gaat worden. Maar achter de schermen is er zoveel veranderd eigenlijk de manier hoe de overheid, maar ook burgers naar zichzelf toe, eigenlijk informatie over elkaar verzamelen. En ik denk dat we niet vaak genoeg geconfronteerd worden met die realisatie. Dat we eigenlijk zien van, oh, weet je wel. Uh, en eigenlijk uh, ligt daar persoonlijke data van mij bij, misschien meer dan, van, meer dan 500 overheidsinstanties. En zijn daar kan ik met uh, ja, een, een, een kwartiertje, een beetje handig googelen, kan ik eigenlijk heel erg veel vinden over, uh, over jou.